Helemaal aan het veranderen is. Um, ja, ik, die directe betrokkenheid van, van de burger. Um, je voelt nu heel hard vind ik, een tegenovergestelde uh, tendens, waarbij op het moment dat je uitspraken doet over het beleid, meteen gecounterd wordt vanuit uh, met zo de boetade van... Uh, ja, over vier jaar mogen we weer een bolletje rood kleuren en als je er nu niet mee content bent, dan, dan zet ons dan maar af ofzo. Alsof de hele democratie puur bestaat nog uit om elke vier of vijf jaar een bolletje rood kleuren en daartussen geen onderhandelen.